Mijn veen. Hij heeft een veen? Er is echt niets. Er is hier niemand online. Lanen. Yo, leuk ja. naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. En vandaag ben ik terug op Flussy Games. Jongens, vandaag heb ik een enorme Invis Escape gedaan. Dus ik hoop dat jullie daarvan gaan genieten. En ik heb ook nog wat beestjes gerust. En dat was ook best wel vet. Zo, gaan jullie genieten van deze video? Laat zeker een like achter. 50 likes te passen en als ze kunnen halen. Check even mijn vorige video's, want die doen niet zo goed. En geniet van de video. Slui, moet nog meer blokken kopen. Up. Ja, ze zijn aan teamen, teamen. Ja, ze zijn een teamen Ja, nu zijn we fucked Gas yes, jongen ik kan... Is er geen downsign? Anders, ga eruit er is Nee, die wel. downsign is weggehaald Nee, dat is een upsign die weggehaald ja, is Ja, zijn upsign is weggehaald Ik ben in die base Ik ik, niet. ik ben er bijna up Zij legt met aan team op mij Ik weet het Ja, dat re recordje Ja, ik record Dat is die teammate van Kunt FAKA BRONX Jeet. Dat was kut dat was goed. Ik heb lekker 1v met Kim. zit dus. ik 1 Een grote Jumbo Splits. Ik ga springen. Ja, ik kan niet jumpen, ik wil het helder weghouden. Ik heb Regen oh, nodig en Absorb. absorb regen, pop en Absorb, Absorb. Op alles. alles. Uh, strength, Speed. Je moet eruit, nog meer uit. nog Oh shit, dog oh, shit. Ja, goed, dat is Je wordt moet ervoor dus zorgen hè? dat die arrows uit te gaan. Ik weet het, ik weet het. Wat is er gaande? Ja, nou, hij zit in een beest. Ik ben een Ja, ik ben fuck, ik ben fuck. Ik heb Regen nodig zo. So. Kan ik niet. Oh, er wordt geteamd team zeg je? Ja, Kumpia is al team op ons. Yo, zelfs als je weer alles kan moet je echt doen man. Als je zelfs regen enzo kan. Wie zit er in op. die up zijn? Oh, ze hebben gebroken. Ja, Bodie is op zand. Bronx, ben jij boven op die paal? Yo, ik heb heel... Nice. No, Bronx, kan je regen doen of niet? Body is dood, hoe dan? Ja, ja ze, ze zijn aan teamen. Ze teamen gast. Vloedje, je per op dat zand ding Dit, Zit ze met elkaar in de base? Nee. Anders is het toch niet teamen? Zo downy zijn we toch ook weer niet? Je moet op dat zandding peulen en dan uitloggen. Ja, ik ben toch gefeiertagd. Ik heb nog maar zes. Maar gewoon uitloggen, want dan gaan de erro's uit. En dat doe ik voor je escape Ik kan dat niet. Oh, fuck, ik ben dood. Waarom een scruut tegen de. Nou, maar god, ik ben in de trap gepeult. Ben je dood? Welke? Van Veen. Van veen. Hij heeft een Dat is F-I-V-E. Er is iemand online. Lano. Ga je gejumpd worden denk je. Weet je veel. Luide, moet echt zo Ik heb rennen, ik, ik ben ik heb no no gedaan. No way. No way. No way, no way, no way, no way, no way. Hoe is fluent is? Ja. Kan ja, ze zeggen. Oh. Ik heb zoveel je effects bent. moeten weten. Staat hier een in invis. Shoot. No way, no way, no way. 6 5 4 3 2 1 Gigi. Ik ben <coughs> de heel Jaaa! Ja! Ja! ja. ja. Oh, nee. Goed Ik zeg toch, moet. Je moet gewoon uitloggen, we altijd tijd. Hierna ben ik zelf nog twee keer geescaped uit die base en daar ga ik nu even snel de clipjes van laten zien. Dus niet de hele fight, gewoon de kleine escape stukjes. Nou die zand Woe! Woehoe. Woehoe. Oh, full base! Ga Kijk, zit wel leuk hoor! Jo, ik zit erin! Hè. Ik zit erin! Het is heel dom, denk ik, meneer. Ik ook! Okay. Um, nou, ik kan niet bar, dus er liggen, liggen drie man hierboven. Maar hoeveel mensen oh. zijn jullie daarin? Met drie. Oh, Jongens, kijk hoe slecht die is. Zij uh, zijn met zes, nee, wat nee, doen jullie? Ja, we gaan gegangt worden, boys. Eh, ik ga ah, voor je je even je je escape. Shoot, ga weg. Ga voor niet eens Ze, zitten, uit ze uit. zitten daar hoe beneden. Escape? Ik leid er een paar op. Bananas Ik ben altijd <laughs> voor even <laughs> escape. Zeg je zeggen hij gewoon aan het doen was. Hé, maar er staan hier drie mensen. Ik ben weg. Laat bananen zo. Ik ga die bananen bezig bezighouden. Nou, ik heb geen woordje meer. Maar. Oh, bodys komen met z'n allen. Ja, daarom oh, hou de ik de e dus eentje bezig. Ga, is yes, boog deze guy voor mij. Ik heb hier een ex. Ik heb hier een ex. hij is opeens weg. Fuck! Hij is eruit Oh, die ook Wat is deze base? Is oh, jij gaat via de base mine of niet? Nee. Word je uitge... Geef hem een fucks. Nee, ik heb geen barchat. Maar ik zit te kijken of ik erin kom minen. Ik zit weer erin, ik mijn. Ik kill ze ah, echt, een soms... Ja, ik kan een barchat kopen, maar... Ja, de kans dat ik dood ik ga is aanwezig. Misschien kun je zelfs in mine, ik zweer het. Dit waren de escapes en nu de base rush gedoe. Was ook heel tof. We hebben bases gerushed. Yes. Tussenstukje. stukje. Kom bij papa. Ik kruis uit. Oh, spit spit spit spit. Jo, jo. Heb je splif? We zitten vol, we zitten in skybase. Big guys. Nee, ik, ik zit nee ik het, is. Maar ik vraag niet. Wacht even. Jos, je kan in pro. Ja, oh god. Nee, ik zit in, ik zit in. Echt? Ja, ja. Oh, dit is ja. Dit Zeg <laughs> jij die? Zeg jij die? Doe je goed als <laughs> haat? <laughs> <laughs> oh, er is één man. Die we ik wil down zijn. Dit is een moment. De smoke Ik ken niet niet zijn. met Dit is een moment. Dit is een moment. Dit is een moment. Dit is Dit is een momento. Lekker, shoot. <laughs> een Dit oh, oh, is is Dit is een moment. Dit is een moment. is Dit is Strengt, strekt strengt. Gaas. Precies als stankt. ik jump. Al mijn geld die naar de tering. Die, die, oh. Ja, Ja. Mag ja, ik ja, mijn gaps alsjeblieft? Yo, hopelijk heb jullie genoten van deze video. Laat zeker even een like achter, want daar help je mij enorm mee. Check zeker mijn laatste video, want die deed niet zo goed. En abonneer als je het niet hebt gedaan, want in slechts geval moet je deelabonneren, Dus abonneer op Verzeker. En shout-out naar JustTheKoe die me een fucking miljoen gaf uit de instantie live scene. Dus uh, shout-out naar hem. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Doei. Noe.